Zo lieve YouTube kijkers van de Stofjes, zondagmorgen alleen, uh, nu weer op de achtergrond te zien en ik zit in een andere auto, uh, geen hardloop praat vanuit het bos, of tenminste na het bos. Ik ben uh, vandaag rechtstreeks naar de fitness gegaan om de dood eenvoudige reden, ik kon mijn thermosje niet vinden en niet dat het nou zo koud is, maar vanwege heb ik een nieuwe tatoeage laten zetten, een En uh, ja, ik heb dan zo'n band waar de telefoon in kan, aan die arm. En uh, ja, dat ging dus niet, want uh, de, die is vers en uh, er is een bond zogezegd. En uh, ja, anders heb je kans dat die opgaat gaat of iets dergelijks, of beschadigd en dat willen we niet. Dan hoor ik jullie denken van, uh, hey, je hebt nog een uh, tweede arm. Uh, ja, daar zit ook een tatoeage. Maar uh, uh, nee, dat is niet zo fijn met die band. Want die, die, die aansluiting zit aan de andere kant. En je kan hem niet op de kop doen, want dan valt de telefoon eruit. Uh, dus het ging gewoon niet. Daar heb ik een keuze gemaakt om maar rechtstreeks naar de fitness te gaan. En uh, bij, ja, bij deze. Bij deze ben ik dus uh, ja, uiteindelijk rechtstreeks naar de fitness gegaan. Dus ja, wel hard gelopen. Niet in het bos wel op de loopband en natuurlijk dan wat uh, wat oefeningen doen dus uh, was uiteindelijk best wel top ik heb niet alles gedaan dus er zit natuurlijk weer in, uh, in tijd uh, als je gaat verder het kost toch uh, ondanks dat dan het programma zeg maar wat 40 minuten duurt ben je toch lang mee bezig moet wisselen naar de dus het programma aan zich het kost 40 minuten maar daar, is, daar zijn natuurlijk de pauzes tussen het wisselen van de apparaten niet meegetaald. Dus ja, dan ben je toch altijd gewoon weer een, een uurtje, anderhalf bij zo bezig. Ja, we moeten natuurlijk ook weer gaan, gaan voetballen vandaag, dus dan moet ik weer op tijd uh, thuis zijn. En zo gaat dat. Dan ga je even lekker scheren, niet douchen. Lekker. Nee, ik heb... Uh, zoals ik al zei ik heb hier een, een, een, een, een tatoeage laten zetten, een nieuwe. Dat is een... Uh, Zeg maar een een, een, ja, een herinneringstatuage aan mijn moeder, uh, haar lievelingsbloem. En uh, ja, de, de drie letters mam, ja, dat is moeilijk te zien in beeld waarschijnlijk. De drie letters mam zijn uh, door mijn kinderen geschreven. Tenminste, uh, één letter per kind. Ik had er toevallig drie, dus ik kom daar goed uit. En ja, um, en met as gedaan. En dat is op zich in zoverre bijzonder dat het niet veel meer gedaan wordt. Daar blijkt wat gezegd dat het niet meer mag. Ja, het mag in zoverre, mag het wel, maar dan heb je bepaalde dingen door. Bepaalde restricties voor, zeggen ze dan altijd. Maar wat het dan is bij een crematie worden de temperaturen tussen de 12 en 1300 graden gedaan. Nou, dan gaan eigenlijk de meeste metalen gaan daarin kapot, want daar gaat het dan eigenlijk over, over de mogelijke metalen die erin zitten. Uh, die tussen de as kunnen zitten waardoor je dan uh, mogelijke een ontsteking kan krijgen of, uh, of iets, iets dergelijks. En uh, er zijn mensen die hebben daar dus uh, ja, zeg maar, uh, erge wonden en overgehouden of iets. En uh, daar zeggen ze van uh, ja, dat mag niet. Um, maar nogmaals, als um, ze het dan op 1300 graden of 1200 graden iets verbranden, dan gaan de meeste metalen wel uit. Het was ook super fijn gemalen. Ze zei die tatoeëerder ook, super fijn gemalen. Uh, dus dat was, uh, was al een, een, een groot voordeel. En ik denk dat het ook te maken heeft van hoe dat je uiteindelijk omgaat met de behandeling van jouw tatoeage daarna. Ja, je moet insmeren met vaseline, je moet hem schoonmaken, je moet je schoon wrijven je moet je schoon deppen. Uh, zoveel er nog kostjes op kunnen zitten. Uh, regelmatig met, uh, met zogezegd een, een vaseline of uh, uh, ja, ik heb dan zo'n skincare dingetje meegekregen van de tatoeëerder zelf. Je zegt van uh, hier zweer ik gewoon bij, deze moet je gewoon gebruiken. Dun laagje erop smeren, niet te dik, want anders dan, uh, ga je het te, te veel afdichten. En je moet juist ook een beetje lucht erin laten voor het helingsproces. Ik denk als je je daar een beetje aan houdt, dat is wat ik dus vandaag heb gedaan, door dan niet te gaan hardlopen uh, buiten omdat ik het niet kon bedekken en uh, het dan zeg maar, mogelijk kapot kan schuren. Nou, ik denk als je, je daar aan houdt dan kan het eigenlijk niet misgaan, dan moet het gewoon goed zijn. En, uh, ja, dat, ja, ik denk dat dat toch een beetje het vijfste is. Uh, zorg daarvoor dat het, uh, dat het goed is. En dat het ook goed blijft. Het is uh, wel iets wat er natuurlijk voor je eeuwigheid op staat. En uh, ja, ik wil, ik wil het wel iets, uh, iets moois houden. Uh, je ziet ook uh, heel klein, beetje ik wat het te zien is. Een heel klein beetje gelig nog. Nou, het is natuurlijk uh, donderdag pas, uh, pas gezet. Maar uh, ik ben er wel uh, echt uh, super blij mee. Dus uh, helemaal goed. Nou, ik ben weer thuis. Het praatje zit erop. Uh, heb je dit nou leuk gevonden? Even een duimpje omhoog en even abonneren op mijn kanaal. Dan uh, zie ik jullie volgende week weer terug met een nieuwe praat. Uh, daarentegen hoop ik dan weer dat ik weer vanuit het bos ben gaan lopen. Uh, dan weer richting een fitness of iets dergelijks. Maar uh, ja, het heeft soms met, uh, met dingen te maken. Soms. Nou, in dit geval heeft het met mijn tatoeage te maken. Tatoeage. Ehm. Uh, ja, het kan volgende keer ook iets anders zijn. Het kan ook zijn dat het, het weer uh, klote is, hè? dat uh, loopt de sausen. Ja, dan ga ik, niet, ik ga niet graag aan de regen lopen. Kijk, als ik aan het lopen ben en het begint dan te regenen, dan is het anders dan wanneer je al van tevoren gaat het lopen, terwijl het regent. Uh, dus uh, nee, maar goed, dan kijken we volgende keer weer. Dus nogmaals zou ik zeggen, duimpje omhoog, even abonneren op het kanaal. Ja, even dat knopje aan klikken, abonneren. Kost je niks, als alleen dat je dan de filmpjes uh, krijgt te zien en uh, dan zeg ik tot de volgende keer met de welbekende tjoe